Goedemiddag, daar ben ik weer. We beginnen vandaag boven op zolder. Waarom? Omdat we eindigen namelijk in een heerlijke plek, de tuin. En daarom beginnen we boven. Hier achter mij zien we de wasmachine en de cv. De cv die komt in 2014. Dan gaan we vervolgens naar de eerste verdieping. De eerste verdieping hebben we deze prachtige badkamer. Deze badkamer is uit 2015. Erg mooi en erg chic: drie slaapkamers. Vervolgens de begane grond. Lekkere ruime woonkamer Veel licht Goed uitzicht naar buiten Lekker groen Trapkast Lekkere zitgedeelte Goed ruim en overzichtelijk Mooie keuken alle gemakken voorzien en als laatste de zonnige achtertuin. Heeft u ook dat vouwgevoel? Logisch. Neem contact met ons op, zodat we kunnen kijken of we wat voor elkaar kunt betekenen. Oei, doen we nog een keer!